U hebt een klacht over uw gemeente. Wanneer kunt u bij de Nationale Ombudsman terecht? Komt u er niet uit met de gemeente? Komen ze bijvoorbeeld gemaakte afspraken niet na? Of krijgt u geen reactie op uw brief of klacht? Dan kan de Nationale Ombudsman in veel gevallen helpen. De Nationale Ombudsman behandelt namelijk klachten over drie kwart van de gemeente in Nederland. Er zijn ook gemeenten met een eigen ombudsman of ombudscommissie. Bijvoorbeeld Amsterdam. Den Haag, Borne, Kerkraden en Zwolle. Wilt u weten of wij uw klacht mogen behandelen? Ga naar onze website www.nationaleombudsman.nl en klik op Mogen wij uw klacht behandelen? Hier ziet u met wie u contact op kan nemen over uw gemeente. U kunt ons ook gratis bellen op 0800 3355555. Dat kan op werkdagen tussen 9 uur ochtends en 5 uur s middags.